En af en toe gaan we naar UVV. Dan liggen we liggen daar. En dan yeah. zit je natuurlijk in, ik weet niet meer hoe de park heet. Maar die park daar, die heeft ontzettend mooi door helemaal omheen zo'n fietswandelpad. En die is ontzettend breed. Ja. Dus al is het lekker dat de, fiets te gast is, of de auto te gast is hier, ja. is het wel zo dat je hier ook heel veel fietsers hebt. En ook die 45 kilometer plus fietsers. Ja. Die ja. komen aan en die, die, die uh, uh, hoe je die dingen, de bezorgservices, de elektrische uh, scooters, die hoor je niet aankomen. En als je hier echt regelmatig bezig bent, dan ga je daar niet op letten. Ja. Dus ik zou zeggen, nou ja, als je dat echt wil benutten als een wandelpad, dan moet je dus dat ook gaan scheiden. Dan worden niet meer auto te gras, maar dan wordt het bijna fiets daar. Ja. En, uh, en gewoon mensen of promenade, om het maar zo te noemen. En waar moeten de auto's dan naartoe? Ja, nou niet. Uh, maar die, nee, maar die kunnen ook, weet je, je hebt fiets te gras en auto. Maar als je dat wat breder te maken, alleen je zit met het. Uh, je zal daar inderdaad een uitdaging hebben, wat helemaal tot de erfgrenzen van fabrieken gaan en dat soort dingen. Dus daar zal je een lange plan voor moeten trekken. Ja, ja. Maar inderdaad, wat jullie al zeiden, stijgers of zoiets. Uh, en dus uh, die verhoging, ja. dit is te hoog om ja. in te springen. Ja, maar die verhoging, waar is die kade zeg maar zo hoog? Nou, ja, langs de, niet de hele kant. Dus, um, langs, dat hele stuk zeg maar... Ja, zowat vanaf... Uh, nou ja, zo, vanaf daar tot aan deze kant, de hele zuidkant is, on, uh, is, is vrij hoog. Hier bij de woonboten, mm -hmm. dan loopt het een beetje schuin af, dan kun je er tussendoor. Ja. Maar overal anders, waar je gewoon een uh, kaders zijn, meestal van die kaders vrij hoog. Ja. Weet je, het is namelijk, uh, vroeger was het allemaal, geloof ik, allemaal een, gewoon echt nog een werkhaven. Uh, ja. ja. lang, In tegenstelling tot zoiets als Amsterdam, dat al jaren niet een, uh, uh, een werkplek is. Maar het feit dat mensen in het water springen, betekent wel dat ze gewoon vertrouwen hebben in de kwaliteit van het water. Ja, maar ik denk dat mensen eerder vertrouwen hebben dan denken ze denken niet na, want het water is gewoon altijd groen. Ja. En of het nou groen goed is of groen slecht is, het blijft groen. Dus ze hebben, ik denk de meeste mensen denken er niet over na. Ja. op dit moment heb je heel veel plantsoort. Ik zou niet weten of het alge is of niet. En um, ja, dat, dat geeft aan dat de water warm is geworden, dat het niet zoveel beweegt meer Dus Dan vraag je je af, ja, wat zit er nog meer in? Je ziet ook, als je goed kijkt, af en toe dan zie je ook olievlekken en allemaal die kleurtjes van dat het water niet helemaal zuiver is. Maar um, zie je ook vissers bijvoorbeeld, dat is ook vaak ja. een teken. Ja, je ziet vissers in het najaar. Oké. Okay. Uh, vorig jaar, ik, uh, tot nu toe, uh, zien, we hebben dit jaar nog geen vissers gezien, één of twee, uh, mm -hmm. maar echt in de laatste twee weken. Maar eind vorig jaar zaten ze de heel september, oktober met z'n heel veel. Op. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh...